Eigenlijk is de boodschap is makkelijk. Volg van je hart en daar begint alles. Ik denk dat iedereen kan topsporter kan worden, want als ik kan, dan denk ik ook iedereen kan het Mijn naam is Megan en ik ben 43 jaar oud en ik woon in Leeuwarden. Ik ben een topsporter geweest, meer dan 15 jaar. De hele wereld is uh, getafeltennist eigenlijk. Sport uh, doet alles met mij. Uh, voel ik lekker. Het is heel belangrijk voor mijn leven. Uh, vanaf de jongste aan. Ik heb hele lage dwarslezing En het komt door, uh, door een generaat. Die geraakt achter mijn rug, zeg maar. Daarom zit ik rolstoel. Eigenlijk het is het gekker. Uh, ik zit rolstoel, ik heb beperkt, maar dat gevoel heb ik niet. Mijn focus gaat niet uh, voor mijn beperking. Mijn focus gaat uh, wat ik leuk vind. Uh, en daar geeft hij mij energie om, om, om verder te gaan. Zeg maar. Met de sport ben ik weer opgestaan en sterk geworden en positiever om leven door te gaan. Ik groen iedereen sport en plezier en je kunt meer dan je denkt.